Op de normale uh, momenten dat ik zo, ik zeg maar iets, twee, drie um, um, projecten gaande heb, dan, dan merk ik wel dat ik dat ook een beetje kan kiezen. Zo zet ik bijvoorbeeld veel van de, de vrijere werken die we hebben, als we daar tijd voor hebben, zet ik bijvoorbeeld graag op een vrijdag, omdat dan een beetje nog een uh, ja, daar heb ik altijd motivatie voor. Dus alleen om, om, om zelfs na mijn uren zou ik dan nog aan kunnen verder werken. Zo. En dat is wel tof om dat op een vrijdag te zetten bijvoorbeeld. Dus die vrijheid is er inderdaad wel.